Het rustige najaarsweer weet voorlopig nog niet van wijken. Dat betekent dat we dit weekend beide dagen kunnen genieten van vrij zonnig weer. Af en toe wel wat onschuldige stapelwolken en de temperatuur blijft ook wel vrij hoog voor de tijd van het jaar. En dat maakt het ideaal weer om naar buiten te gaan, het water op te gaan zoals we op deze foto zien. Tijdens de avonden, nachten en vroege ochtenden kan het wel sterk afkoelen. Kan er ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Maar dat levert met de zonsopgang ook weer hele mooie plaatjes op. Zoals deze foto gemaakt in Limburg. Niet het hele weekend is het droog en rustig... maar de meeste neerslag gaat vallen tijdens de nacht naar zaterdag. Dan trekt er namelijk een lijn met buien over het land. Dan trekt de wind ook eventjes aan. Vooral in het Waddengebied kunnen dan windstoten... van 75 of 80 km per uur voorkomen. Als zo'n bui overtrekt, kan het even stevig doorregenen... maar daarna klaart het alweer heel snel op. En dat gaat dus tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag gebeuren. Vanuit het noordwesten naar het zuidoosten trekt die buienlijn over. En daarna zien we hoe vanuit het zuiden een hoge drukgebied zich uitbreidt over onze omgeving. En dat houdt bewolking en regen op afstand. We zien hierboven Groot-Brittannië de blauwe kleuren verschijnen. En dat is pas iets wat op de langere termijn mogelijk het weer in ons land kan gaan beïnvloeden. En dat hoge drukgebied houdt dat tijdens het weekend dus allemaal nog even op. Afstand. Tijdens de nacht naar zaterdag hebben we dus met die buien te maken. Dat gaat vanuit het noordwesten naar het zuidoosten over het land trekken. In het noordwesten is het dan als eerste alweer droog, maar daar wel nog een stevige wind. Vrij krachtig met tijdens die buien, dus ook die windstoten. En wat dieper landinwaarts is het door die bewolking en buien ook niet al te koud met zo'n 10 tot 12 graden. Zaterdagochtend heeft alleen het uiterste zuidoosten nog met een bui te maken. Dat trekt al vrij snel weg. En daarna is het overwegend droog. Heel lokaal kan uit een stapelwolk nog een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar veruit de meeste plaatsen hebben een droge zaterdag. Een afwisseling van zon en stapelwolk En de temperatuur komt dan op 15 of 16 graden uit. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Op zondag gaat dat hoge drukgebied zich meer laten gelden en dan is het overal droog, flink wat zonneschijn. Pas later op de dag gaat vanuit het noorden de bewolking wat toenemen, maar dat is pas aan het einde van de dag aan de orde. Het wordt zo'n 17 graden met dus flink wat zonneschijn, echt een hele mooie najaarsdag. En ook iets minder wind vergeleken met de zaterdag, een matige wind uit het zuidwesten en dat maakt het gevoelsmatig allemaal nog even wat aangenamer. Dan wens ik u een heel fijn weekend.